Hallo en welkom bij Palsmodel Stuff. Um, ja hier waren we vorige week ook, uh, de baan is geverfd, ik heb hier nu even wat rails op liggen, die ligt te drogen. Uh, ik had hier wat lagere stukjes uh, XPS paneel gebruikt omdat ik dacht dat de aansluiting aan de andere kant op lager zou zijn, dat was wel zo, maar niet zo laag, dus uh, ik ben hier met wat uh, kleine tussenstukjes, um, heb ik hem nu goed liggen. Uh, ik ga eigenlijk nog even kijken of de rails zelf goed uh, ver genoeg uitsteekt. Um, maar verder, voor vandaag. Uh, deze aansluiten, Nou, dat zal een kleinigheidje zijn met wat uh, kabeltjes. Maar het belangrijkste wordt de rails fixeren en voorzien van belast. En uh, misschien uh, dat ik al twee seinpalen neer kan gaan zetten. Ik wil natuurlijk rondom deze de seinen ook uh, ballast hebben liggen, zodat je die lelijke voetjes niet zo ziet. Nu zijn die voetjes op zich heel mooi, maar ik vind ze niet zo mooi op de baan. is belangrijk om te beseffen, dingen gaan mis, uh, zullen misgaan, zullen altijd misgaan. Maar uh, zolang het nog nat is, is er genoeg tijd om te corrigeren. En zelfs als het droog is, is er nog ruimte genoeg om het ofwel ergens in te passen. En de houtlijn die ik gebruik, uh, is, uh, het, het bindt de materialen niet door ze te laten smelten als het ware, zoals bij sommige plastic lijmen, het is echt een mechanische uh, verbinding die erin zit, dus het vormt een, een uh, als ik het goed heb, een laagje pvc om die, uh, om die stenen heen uh, maar met een beetje bruut geweld en in echt een beetje geweld, eh, krijg je eh, de rails er zo helemaal weer afhalen. En als je het uh, uh, rustig doet met een mesje beschadig je de rails niet. En trek je hooguit de verf een beetje mee vanuit de XPS panelen. Of misschien als je pech hebt de XPS panelen die, hier even, die hieronder zitten uit elkaar. Maar ook dat is allemaal... Uh, relatief makkelijk weer te repareren. Je legt ze gewoon weer op elkaar met wat lijn. Dus gaat het een beetje mis? Ja, dan is daar wel met uh, wat creativiteit normaal aan te passen gaat het heel erg mis. Dan wordt het uh, met, wat, uh, met wat kracht. Uh, voorzichtig en met geweld. De boel los Peuteren. En opnieuw beginnen. Ik heb ook bij mijn andere stuk uh, waar er uh, te veel grind tegen de spoorstaven aan ligt, met een mes alles probeerd weg te krijgen. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar dat, uh, is, uh, dat is iets, ja, dat kost wat tijd, maar het is wel te doen. Uh, zijn er betere bestedingen van mijn dag? Oh, absoluut. Maar het is niet het einde van de wereld. En dat is wel de belangrijkste les die ik heb geleerd. Omdat ik vroeger dit niet had kunnen doen. Omdat het meteen helemaal goed moest zijn in mijn hoofd. En nu denk ik... Ja, we kijken wel waar het uitkomt. Dus iets kan niet mooi zijn... Maar dat wil niet zeggen dat ik niet er gewoon mee verder ga met wat ik aan het doen ben. Daarbij denk ik dat in mij niet de geniale modelbouwer zit. Uh, zoals je die af en toe tegenkomt. En weet je, dat vind ik prima. Ik ga dit nu rustig laten drogen. Daarna ga ik alle losse steentjes er vanaf halen. Die gaan gewoon weer terug in de pot. Dat ze uh, niet al te veel aan elkaar plakken. Uh, daarna de draden wegwerken. Dit laat ik uh, even drogen. Uh, als het droog is haal ik alle losse stenen er weg. Dan ga ik de draden wegwerken. Maar eerst heb ik nog hier. Wilde ik nog wat gras. En ik heb van mijn hele oude treinbaan een zakje met rommeltjes. Of eigenlijk meerdere. Nou, ja, dit is niet echt bruikbaar. Uh, iets wat ik nu niet zo snel zou kopen. Maar als je het nog hebt liggen, zoals in mijn geval, waarom ook niet. Ehm. Um. Zo, er is dus even voor gaan zitten. In essentie is het precies hetzelfde. Uh, zorg ervoor dat er wat, uh, wat lijm ligt om, op, uh, om het op te strooien. En fixeer het eventueel met die verdunde houtlijm. Nou, ik heb de houtlijm even iets meer verdund. Om hier een beetje. Uh, beginnetje te maken met wat, uh, met wat lijm, Dat doe ik even een kwast. Ik heb hem wat meer verdund omdat ik in eerste instantie gewoon wat uh, op de bodem wil hebben, dat het een beetje blijft liggen. En ik kan deze verdunden waarschijnlijk ook goed gebruiken om het allemaal lekker te fixeren. Maar Oh. Het is dus water, water, water en water nou, wat ik er nu op smeer is uh, Een mix van verschillende soorten uh, gras Die uh, los op mijn oude baan lagen Er zit wat kurk tussen Er zit uh, rommeltjes tussen om het zo te zeggen, er zijn af en toe stukjes plastic, uh, van uh, kabels tussen. Dit is echt wat ik als, uh, als kind toen ik mijn baan op moest ruimen er uh, vanaf heb geveegd en in een, in een zakje heb gedaan. En dit doe ik dus ook aan de achterkant, dat daar iets ligt, wat niet per se mooi hoeft te zijn, dat er maar iets ligt. Ik zie zelf dat er nog stukjes steenkool in zitten, die ik uh, ook had vroeger. Of eigenlijk, die heb ik nog steeds. Een zakje klein steenkoolgruis. Als het enigszins een beetje goed ligt, dan uh, is het uh, hetzelfde eigenlijk als de... ballast uh, de, de, de, de, de hier alleen dit spul. Heeft veel vaker moeite met het opnemen van water. Dus. Dan maak ik van tevoren een beetje nat. Zoals gezegd, dat kun je dus ook doen met isopropylalcohol. alcohol. Uh, dat breekt de oppervlaktespanning direct. Dan kun je gewoon houtlijnen doen. Ik gebruik uh, gewoon het water nu. Uh, omdat. Uh... Ik heb gemerkt dat het voor mij goed genoeg werkt. Ik gebruik mijn isopropylalcohol alcohol liever voor het schoonmaken van hele smerige treinen. Dit is jammer. Dus een luchtbelletje of ik kneep te hard. Op zich zou ik natuurlijk ook dat lijmwater in mijn plantenspuit kunnen doen. Maar ik denk dat dan de hele boel in no time verlijnd is aan de binnenkant. Dat is leuk voor één keer. Zo, dit is nu ontzettend nat. Het zit vol lijn. En gaat nu lekker rustig laten drogen. En uh, ik kom dadelijk terug als het droog is. Uh, om het, uh, de kabels nog te doen. Goed, ik heb alle losliggende steentjes er uh, zoveel mogelijk afgehaald. Er ligt nog wel wat. Uh, wat het nu opvalt is deze witte plek hier. En ja, dit, dit grijze hier in het midden moet nog wat mee. En ik heb nog nooit zulke schone bielzen gezien. Die schone bielsen ga ik oplossen met dat bruine verf. En die gebruik ik ook om die kabel uh, weg te werken. En waarschijnlijk loopt dat een beetje over hierin. En ik denk dat ik hier nog wel wat stenen of iets neer ga leggen. Um, en hier zal ik dus ook even met wat uh, steengeruis. Proberen de boel weg te werken. Verder um, is dit nog steeds niet droog. Ik had hier ook wel heel veel water in zitten, dus dat uh, gaat nog even duren voordat dat, uh, voordat ik daar echt iets ik het aan kan raken eigenlijk, um, bruin, bruin bruin. Ik heb hier uh, gebrande gebrande sienna. Dat is een beetje roestkleurig en ik heb gebrande of omber gebrand, dat is nog wat bruiner. Zo. En ik heb nodig water en ik heb nodig een, een kwast Zo. ik maak hem lekker waterig, want ik wil het heel dun op smeren De rails wordt niet zo schoon te zijn. Nou, ik dacht dat ik de meeste steentjes al ertussenuit had gehaald. Er vliegen, vliegen nog wel wat weg. Ik schilder ook de rails mee. Dat maak ik later even schoon met een railgun. Om daaromheen te gaan werken is een heleboel gedoe. Voor de kabels uh, heb ik hem uh, heb ik wat dikkere verf en ook een iets andere kleur, kleinere kwast. Het is niet erg dat je weet dat er wat ligt. Maar, uh, Zo valt het minder op. Dit kan ik hopelijk ook gebruiken voor dit witte stuk hier. Als je het nu te bruin vindt, dan is er altijd nog de doekmethode om er wat af te halen. Of je, kunt... of je kunt er wat water in laten lopen, dan trekt de bruinigheid wat verder naar beneden. Raakt het wat eh, beter verdeeld... Krijg je een wat, vind ik, wat natuurlijker effect. En zo ziet het er dan uiteindelijk uit. Met aan het einde de twee lichtzijnen die nu gewoon even allebei rood en oranje geven, je ja, ziet duidelijk nog waar de kabels hebben gelegen of waar de kabels nog liggen en de overgangen hier zijn ook nog niet perfect, maar goed genoeg om een trein overheen te laten rijden. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Like en subscribe en reageer en deel en uh, tot later.